Sport is voor mij plezier in bewegen, maar ook plezier in de beste worden. De beste versie worden van mezelf. Hallo, hey. goedemorgen. Goedemorgen. Hey, mijn beste. u nu mijn elbow geven. Leuk dat jullie er vandaag zijn. Hopelijk kunnen we wat van elkaar leren vandaag. Judo is voor mij heel belangrijk geweest. Het heeft mij vanuit een moeilijke situatie doen overleven. Het houdt niet op bij sport. Als jij judoot, dan leer jij dingen die je de rest van je leven ook mee kan nemen. Die jouw levenskwaliteit letterlijk kunnen verbeteren op allerlei vlakken. Wat doet judo met jullie? Voor mij was het heel belangrijk, want toen ik geen judo, dat ik het respect terugvond. Van sterk en onafhankelijk werd je ineens in een andere positie gedwongen omdat ik bind was geworden. Ik ben wel mijn zicht kwijt geraakt, maar niet wie ik ben. Dus mijn affiniteit met sport is gebleven. En het judo... Heeft mij wel weer ja, laten participeren in de maatschappij weer. Je hebt ook een tachtige uitstaling. Is het iets wat je altijd hebt gehad? En of is dat iets wat Judo jou heeft gegeven? Nou, allebei al denk ik. Ja. Maar het is wel eens Juro heeft versterkt. Ook in mijn zelfvertrouwen enzo. Kijk nog. Wow! Koreaanse serie in de game. Ook praktisch, het is makkelijk als je goed kan leren vallen. Ja, ja. oké, okay, lekker. Hoe voelde jij je de eerste keer dat jij uh, weer op de judemat stond, uh, toen jij uh, uh, minder zicht had? Veel angst. Ik had judo op uh, bestrijd niveau toen. Dus ik wist uh, hoe hard en hoe snel alles kon. Okay. Oh. Uh, langzaam. Ik vind mijn zelfvertrouw omhoog via die positieve feedback van mijn trainer en mensen om mij heen. Die, die gaf mij een beetje motivatie om nog verder te gaan. Ik vind het heel erg fijn om deze mannen te kunnen helpen, omdat nu ze blind zijn of slechtziend zijn, dat het dan niet klaar is. En dat ze gewoon ook nog kansen krijgen om toch lekker met elkaar bezig te zijn. Dat je ook ambitieus kunt zijn, dat je naar een hoger niveau wil gaan werken en het beste uit jezelf haalt. En zij moeten ook gewoon heel veel meer voelen. Doe maar als je ogen dicht, als je aan het sparren bent en dan voelen. Hé, hey, hoe voelt iemand? Ja, ja. Dan word je er echt ook een veel betere judoka van. Er is er ook een uh, soort van Japanse gezegde, dat als een judoka niet voelbaar is tijdens het uh, pakkingseffect. Ja. Dat dat vaak de judokas uh, zijn waar je echt voor moet oppassen. Want ja. die kunnen vanuit ontspanning, ja. kunnen ze in één keer uh, een fantastische worp ja. uitvoeren. In plaats ja. van de Yudoka's die constant onder hoogspanning staan en daarmee projecteren wat ze eigenlijk willen gaan doen. Het gevoel is dan, het blijft een heel belangrijk onderdeel binnen het judo. Sport geeft me heel veel plezier en het helpt me mijn grenzen te verleggen. Sport is vrijheid voor mij. Leven is sport. Sport is leven. Wat doet sport met jou? Laat het weten via nationalesportweek.nl